Rogier, nu ben ik heel benieuwd, want ik heb het woord al honderdduizend keer gebruikt vandaag. Ja. Plexer. Oké, okay. wat? wat is het? Nou, Plexer is, een, uh, is eigenlijk een, uh, ook weer een, uh, een, een product. Hè? Ja. En, uh, nu zijn er heel veel uh, van dit soort apparaten uh, in omloop, ja. uh, maar Plexer zijn, uh, zorgt ervoor dat er de luchtmoleculen in de lucht geïoniseerd raken en dat kan je vergelijken met de bliksem. Dus een soort bliksemschetje wordt er gemaakt en dat okay. wordt op de huid losgelaten. Dat geeft een brandvlekje en dat zorgt voor of een, uh, ja, dat het weefsel weg wordt gehaald yeah. of dat het zich verstart. Oké, okay. en ik durf het bijna niet te vragen, maar wat zijn de mogelijkheden nou, van de flexen? Nou, de mogelijkheden die ik in het algemeen veel gebruik. Uh, is, uh, het kan gebruikt worden om huid, met name dunner wordende huid, uh, te, te, verstevigen. Vers nou, te verstrakken. Okay. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld de oogleden. Je kunt er hele goede oppervlakkige rimpeltjes kun je heel goed behandelen. Zoals bijvoorbeeld de verticale liplijntjes. Je kunt de rimpeltjes hier kun je heel goed verminderen. Je kunt het hier ook doen, maar je kunt ik zelf, uh, wel er uh, collega's zijn die echt voor de verstrakking doen, uh, daar vind ik het wat minder goed op werken. Versteviging. Of, ja. ja. Uh, daarnaast, dat is op zich uh, iets uh, waar je heel goed mee kan, uh, waar je het ook voor kan gebruiken, is om eigenlijk vratjes en dat soort zaken allemaal okay. op te lossen. Dus als iemand er gewoon, nou, dat hebben we al eens gedaan, echt zo'n hele grote knol ja, ja. bij de neus had. En die konden we wegnemen, maar het mooiste was zonder littekens. En dat is een heel groot voordeel. Dat is inderdaad een heel groot voordeel. En dat is ook gelijk wat mensen ervan kunnen verwachten, denk ik. Dus ja, uh... ja. verstrakkend uh, en best wel grote effecten zonder littekenvorming. Oké, okay. en, uh, ja, en hoe er... lang blijft het resultaat? Ja. Nou, het resultaat is, is, het is in principe gewoon permanent, maar door de normale verouderingsprocent verwacht ik ongeveer binnen ja. twee tot drie jaar dat mensen toch weer terugkomen. Ja. Belangrijk is wel, en dat is zo dus dat je wel moet realiseren, je bent wel een zeker 2 tot 3 dagen zwelling. En ongeveer zeven dagen heb je gewoon die pijnlijke plekjes. En er is wel, er is ook wel sprake ook van wat roodheid. Okay. Heel goed te camoufleren. Maar dat moet je. Ja, daar moet je wel rekening mee, ja, mee, je mee rekening houden, inderdaad. Dus de plexer is eigenlijk te gebruiken voor heel veel verschillende dingen: uh, bijvoorbeeld rimpeltjes, maar je kan er dus ook echt um, bulten of dingen op je gezicht mee weghalen, zeg ik het ja, zo. En dat allemaal zonder littekenweefsel. En dat is wel echt een heel groot voordeel. Ja, dat is goed. Nou,